Op dit moment ben ik aan het kijken voor een ruimte van 5.000 vierkante meter om, om spullen op te slaan. Weet je, dat was nooit mijn intentie geweest of mijn doel van hé, hey, ik wil hier uh, staan waar ik nu sta. Van harte welkom en leuk dat je kijkt naar deze video op mijn YouTube kanaal 7DTV waar ik in gesprek ga met ondernemers. En los van inmiddels meer dan duizend complete uh, interviews vind je op mijn kanaal ook... Kortere video's zoals deze waar ik ondernemerslessen van de ondernemers verzamel en achter elkaar plak eh, ondernemers die ik hier in de studio ontving. Zoals in deze video eh, de jonge ondernemer Kemal Tas eh, die eh, zijn fortuin verdient met het verkopen van ledverlichting. Inmiddels eh, goed eh, voor een opname in de top 100 jonge miljonairs van Quote. Eh, en hij vertelde in het gesprek dat ik met hem had een drietal hele concrete lessen. De eerste die ging over het starten van een bedrijf. Voor veel mensen de belangrijkste drempel. Hoe start ik nou een onderneming? In het gesprek en zo meteen in deze video vertelt Kamal hoe hij dat heeft gedaan. En dan ben je gestart en dan ga je groeien. Of tenminste, dat is de bedoeling dat je gaat groeien. Hoe heeft hij dat gedaan en hoe heeft hij dat gemanaged? Hoe hij vanaf zijn zolderkamer het letterlijk uitbouwde tot een miljoenenbedrijf wat het nu is. Hoe heeft hij die, die groei gerealiseerd? En de derde ondernemersles die hij met ons gaat delen in deze video is... Um, wat nou als je zaken gaat doen, zoals in zijn geval met Azië. Hij koopt het gros van zijn producten in, uh, in Azië. Hoe doe je dat? Hoe kom je tot de juiste selectie van leveranciers in Azië? Azië, uh, hoe pak je zoiets aan? Drie concrete lessen in deze video. We gaan snel kijken. Toen ik zelf een eigen huis had gekocht, heb ik mijn huis ingericht en daar komt natuurlijk ook verlichting bij kijken. Ja. En zo ben ik als eerste aanraking gekomen met verlichting. En um, toen ik veel leuke reacties om me heen kreeg, dacht ik, hey, dit is wel interessant om, um, om iets mee te... Uh, te doen. Maar oh, die zeiden van hey goed lampje heb je daar en die wil ik ook wel. En uh, ja, waar heb je het vandaan? En, en, uh, ja, waar, uh, waar uh, uh, dat vandaan? En ziet er leuk uit. En uh, ik wil dat ook wel. En toen uh, zag ik daar wel een kans in om iets mee te beginnen. En zo ben ik uh, eigenlijk mee begonnen. Ik heb eigenlijk nooit echt dat moment gehad van nee, nu moet ik er vol volledig voor gaan. Want ik heb de eerste drie jaar van mijn onderneming nog gewoon een, een, een, een, een job bij gehad. Dus yeah. ik was gewoon in loondienst. Yeah. Dus ik heb het drie jaar lang heb ik het gecombineerd. Ik heb aan, en aan mijn bedrijf gewerkt en gewoon in loondienst ben ik uh, okay. verder gegaan you <laughs> En op een gegeven moment dat ik dus echt uh, zes tot acht medewerkers had, dacht ik van, wow, ik moet hier wel even nu uh, een uh, keuze in maken. Waar want... stelden jullie dan op je zolderkamer of had je dan ook al kantoor? Nou, de eerste jaar dat ik dus uh, ging via mijn zolderkamer oh. en ik had gewoon een vriend gevraagd die dan uh, mij, mij hielp thuis en dan de orders aan het verwerken waren. En uh, de klant soms ook, uh, uh, die langskwam, ook ging helpen. <laughs> en op een gegeven moment was mijn huis helemaal vol met uh, verpakkingsdozen en uh, dozen. Ik, ik woonde het een lekker op mezelf, dus ik had ja. gewoon die ruimte, maar op ja. een gegeven moment... Ja, als je huis helemaal vol en soms is dat niet fijn dat klanten langskomen, weet je, dat vind je dan niet. Uh, nee. privacy waar is het niet echt fijn. Nee. Uh, en na een jaar heb ik dan wel een uh, externe locatie uh, gehuurd, dat was wel vet. Uh, oh, fijn maar... Ik ben misschien niet een doorsnee-entrepreneur uh, uh, die dan, misschien, uh, ik denk dat veel entrepreneurs dat ook niet doen, een hele plan uh, uitschrijven nee. en een uh, hele businessplan opzetten en dit zijn het doel. Ik, uh, ik had gewoon concreet op 1 na 4 een, een plan van oké, okay, ik wil... Uh, consumentenverlichting verkopen en ik wil het online doen en wat is er voor nodig een website en dit, dit, dit, dit. Oh. en dit en dit ik heb dat gewoon opgezet en ik ben gewoon zo gestart het was nooit mijn intentie om dit als een fulltime uh, het is eigenlijk uh, gewoon uit de, de hand gelopen nee ik had nooit toen ik was gestart kunnen denken dat ik nu op op dit moment kan kijken voor een ruimte van 5000 vierkante meter om om spullen op te slaan weet je dat was nooit mijn intentie geweest of mijn doel van hey ik wil hier uh, staan waar ik nu sta uh, dus het is wel organisch en en en zeg maar onbewust tot hier gekomen en, omdat uh, het ook gewoon heel leuk was om te doen ja ik had heel veel passie uh, tenminste nog steeds heel veel passie voor om om iets op te zetten en steeds groter uit te bouwen en uh, uh, met een met een team leuke dingen te doen dus ik, ik, ik, ik krijg er heel veel energie van mijn business ben ik gestart met alleen advertenties op Marktplaats. Zonder voorraad, zonder KWK, uh, zonder uh, informatie van de producten. Ik heb gewoon advertenties geplaatst met de producten waar ik helemaal geen verstand van had. En gewoon even checken of het. Gewoon even de... checken of er überhaupt vraag, vraag, vraag naar was. Weet je? En toen kreeg ik de orders, dat ik van, oh, dit is echt, uh, gaat echt te hard. En dan heb ik gewoon gereageerd van, ik heb de producten niet meer. Ze uh, zijn allemaal, allemaal uitverkocht. Maar ik zet je op een reservelijst En ik had mijn orders al binnen voordat ik al een voorraad had of een KWK-nummer. Dus je kan ook gewoon starten en dan, dan kom je wel tegen dingen aan. en dan op een gegeven moment uh, ja. los je dat wel op. Begin groei, groei je natuurlijk organisch en vrij uh, behapbaar, weet je, van uh, twee naar vier medewerkers en van vier naar acht en en en uh, van van van twee naar drie miljoen zulke groeien. Ja. Uh, maar zijn wel in dat periodes geweest waar je 150, 200%, 300% groeit. En in één keer heb je opeens van 20, 30 medewerkers uh, in ja. één keer, weet je, dan is van wow, dit, uh, dit dan word je opeens me, van ondernemer naar een werkgever. Dus dat is ja. wel soms een uh, uh, een ommekeer die je moet uh, maken uh, en soms bijvoorbeeld ook van consumentenverlichting naar zakelijke verlichting van ja. B2C naar B2B, ja dat is opeens in één keer uh, van 3 naar 8 miljoen ofzo, dat is best wel ja. uh, een verandering die je uh, uh, meemaakt. Um, op een gegeven moment, um, die groei die je meemaakt elke jaar, ja, da daar wil je niet de volgende jaar onder zitten, dus je hebt steeds <tus> een, een, een drive om steeds beter te doen en steeds, uh, steeds meer te groeien. Dus, uh, dus op een gegeven moment ben je echt een groei-ondernemer die je echt uh, kikt van al die uh, groei die je meemaakt en als je op een gegeven moment uh, 20-30% groei denkt van wauw dit, uh, dit is dit is ja, niet uh, dit is niet een welke middelbedrijf toch zijn? ja toen ik toen ik uh, begon um, uh, heb ik natuurlijk gekeken van uh, wat is eigenlijk uh, op dit moment beschikbaar en als natuurlijk als ik het met nu uh, vergelijk zijn het natuurlijk heel veel partijen die het uh, uh, aanbieden ja. um, er waren toen ook wel partijen, maar ik dacht van, dit, dit moet gewoon beter kunnen en, en, en, en, en, en, en um, uh, sneller kunnen. Dus mm. ik, had, ik zag er wel een kans, uh, want en ik denk dat in el, elke branche, weet je, ook al is er comp, uh, competitie, dat er altijd wel uh, een verbetering of een, of een kans uh, uh, aanwezig is om, om, om toch daarin mee te doen. Waar ja. haal je lampen vandaan? Uh, ik denk dat 90% uit uh, Azië komt. Ben je er wel eens geweest ook? Vaak, ja. ja? Uh, al snel na een jaar toen ik ben begonnen, want op een gegeven moment, uh, in het begin start je dan met um, op afstand uh, de uh, leveranciers uh, benaderen en, en, en deals maken. Maar op een gegeven moment uh, wil je dat toch wel met je eigen ogen zien en zelf uh, kijken hoe dat eruit ziet. En je wilt ook wel met uh, de beste partijen samenwerken ja. en. Uh, uh, de juiste prijzen krijgen. Dus dan moet je wel... Tenminste, ik had dat gevoel dat ik wel die kant op moest gaan. Dus na een jaar ben ik wel um, richting uh, Hongkong geweest. Ik heb daar een beurs bezocht. Want je hebt daar elk jaar uh, meerdere malen een beurs. die uh, Waar alle leveranciers uh, samenkomen. En dan kan je in één keer uh, duizenden leveranciers uh, ja, ontmoeten. En daarna ben ik gewoon ook uh, um, op bezoek geweest bij al die leveranciers. Om met mijn eigen ogen te zien. Uh, hoe hun productieproces eruit zag, hoe hun bedrijf eruit zag, want ik wil wel gewoon met een uh, kwalitatief vol ja, ja. leverancier werken. Ja, niet dat er kinderhandjes... Uh, in nee, de... precies, dat er wel gewoon uh, de processen goed eruit zien, dat het geautomatiseerd is en niet uh, veel met uh, handjes wordt gewerkt en ja. dat is gewoon volledig uh, uh, met zijn proces uh, uh, erbij komt kijken hoe moeilijk is het om daar tot de juiste selectie te kunnen? Bedoel je, je, je hebt toch geen ervaring nee. en, en je kent dus een hele andere cultuur. Volgens mij, ja. Hoe kom je dan tot uiteindelijk? En het gaat best, is voor jou super belangrijk. Want als een ja. leverancier het verkloot, zeg Absolute, maar, luid bij ja. de absoluut. Hoe kom ja. je tot de juiste keuze? Dan is dat gut feeling, kwam ja. In het begin is dat wel, zeg maar, voornamelijk ook uh, onderbuikgevoel je, ja, kijk als je daar gaat en en, en je, je uh, uh, voert een gesprek met die uh, uh, partijen en uh, je, je bezoekt het productieproces, mm -hmm. dan, dan kan je wel, uh, hoe, meer je, hoe meer partijen je bezoekt, hoe, hoe beter je ook feeling krijgt van bij welke partijen ja, je, je Feeling hebt, dan kan je het vergelijken. Dus ja. ik ben bij tientallen uh, of honderdtal uh, leveranciers langs geweest en ik kan dat nu heel makkelijk vergelijken en ik weet precies van uh, waar ik op moet letten en hoe ik die uh, keuze moet maken met wie ik samenwerk en wie... Uh, niet. Ja, dat waren drie concrete lessen van uh, Kamal Tas. En uh, uh, de hele video kun je uiteraard, het hele gesprek kun je uiteraard kijken op CVD-TV. Onder deze video vind je een link naar, uh, naar het hele gesprek. Ik hoop dat je aan deze lessen wat gehad hebt en dat je ze zelf kan toepassen, misschien wel voor jouw uh, onderneming. En wil je nou nog meer concrete, praktische ondernemerslessen, dan blijf vooral hangen. Zometeen weer twee nieuwe. Nu bedankt voor het kijken. Hoi.